Met onze CRM-koppeling koppel je jouw telefonie aan elk CRM-pakket. Als je gebeld wordt, krijg je automatisch een melding op je beeldscherm. Wanneer je hierop klikt, opent de koppeling jouw CRM bij de juiste klant. Dat maakt werken een stuk efficiënter en een stuk makkelijker.